Wouter. Wouter Koolmees, fijn dat je er bent. Minister Dank je wel. van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, maar ook uh, Mr. Corona. Chef de Corona, eigenlijk als vicepremier, of uh, zeg ik dan te veel? Nou, er zijn meer chef van Corona op dit moment uh, in het kabinet. Ja. Dus, uh, maar inderdaad, sociaal-economisch hebben we het hele drukke tijd gehad. Ja, dus. inderdaad. Het is natuurlijk ja. niet alleen een medische crisis. Dat is uh, allang duidelijk voor, voor iedereen. Een online congres als d er hoe voelt dat? Ja, het voelt wel uh, bijzonder. Uh, goedemiddag allemaal, leuk dat u kijkt. Uh, ik had natuurlijk liever in Nijkerk geweest uh, met, met uh, 1500 mensen in een zaal. Zodat ik jullie allemaal persoonlijk ook had kunnen zien en kunnen spreken. Maar uh, dit is het, inderdaad het redelijke alternatief. Dus uh, daarom staan we hier. Dus ik in ieder geval, fijn dat het in ieder geval kan. He, ja. Dat we in ieder geval deze mogelijkheid hebben gevonden om toch met elkaar in contact te blijven. Ja, we blijven met elkaar in contact. Uh, we vertellen uh, de verhalen. En uh, er worden ook een aantal uh, ja, uh, formaliteiten, zoals die normaal gesproken op een congres plaatsvinden, ook uh, gehouden. Deze is 60 heel erg belangrijk. He, die de ja. moties en, ja, en de verkiezingen. Die komen allemaal uh, aan bod uh, zo dadelijk. Um, fijn uh, dat, uh, dat jij er bent. En we zien jou natuurlijk ongelooflijk veel ook op uh, televisie de laatste tijd. Laten we er even naar kijken. hey ja, leuk. Hey, ja, leuk. <lacht> Want het is belangrijk dat de economie blijft draaien. Dat mensen gewoon hun salaris ontvangen gewoon, en hun rekeningen blijven betalen. Maar geen ontslagen vallen. Geen ontslagen vallen. Uh, de werkgelegenheid intact blijft. We roepen als kabinet de bedrijven op hiermee verantwoord om te gaan. Nu een deel van ons leven is stilgevallen een groot deel van de beroepsbevolking in plotseling onzekerheid over de toekomst van zijn of haar werk. En ook dit aspect treft ons allemaal. Houd je aan de regels en wees een beetje lief voor. Ja, lukt dat ook een beetje uh, om uh, een beetje lief te zijn uh, voor elkaar, ook binnen het kabinet? Nou, wat ik, ja, binnen het kabinet sowieso, maar wat, ik, wat mij sowieso opvalt... ...is dat er heel veel mensen ook uh, inderdaad lief zijn naar elkaar en zorgzaam naar elkaar omkijken... Um, uh, toch even extra bellen uh, naar mensen om te kijken of het goed met ze gaat. Ik krijg heel vaak ook in een appjes blijf gezond. Ja. Dus dat vind ik wel mooi eigenlijk. Ja, dat is ook zo. Um, iedereen zijn wereld staat natuurlijk op zijn kop, hè, maar niet iedereen staat aan het roer. Hoe, uh, ja, waar, waar ben jij nu mee bezig als vicepremier? Uh, heel veel dingen tegelijkertijd. Mijn belangrijkste werk als minister van Sociale Zaken is natuurlijk uh, de werkgelegenheid en de banen. Uh, dus we hebben een noodpakket als kabinet uh, gelanceerd. ...noodelijk werd gericht op het behouden van de banen... ...en het uitbetalen van de salarissen. Uh, dat is fase één eigenlijk. Tegelijkertijd zit ik als vicepremier ook in... ...wat dan heet de Militiaire uh, crisiscommissie, uh, uh, ...de MCCB... ...waar we ook uh, natuurlijk heel veelvuldig praten... ...over de medische kant van de zaak... ...de IC-capaciteit, de ziekenhuisopnames... Uh, ...en ook nadenken over... ...wat gebeurt er hierna. En, uh, het ingewikkelde is natuurlijk dat we heel veel dingen nog niet weten. want we eigenlijk in een situatie zitten... ...die ons is, is, is overkomen... ...waar we niet alle... Puzzelstukjes uh, uh, helder hebben. Ja, en zeker inderdaad, hoe lang het uh, duurt. En die onzekerheid is voor mensen natuurlijk ook ontzettend zwaar om uh, mee om te gaan. Als minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid uh, heb je natuurlijk geprobeerd om enorme slagen te maken. om toch uh, helderheid en duidelijkheid uh, te geven. We zagen het net ook om te voorkomen dat er ontslagen vallen. En toch zitten er veel mensen in onzekerheid. Welke, uh, ja, hoe, hoe pakken jullie dat nou aan? Laten we helder zijn. Hè. Wat, wat we nu zien is eigenlijk een soort paradoxale situatie. Eind februari. Uh, hadden we een top-economie. De werkloosheid was 2,9%, het laagste niveau sinds we het meten. Uh, en in één keer, twee weken later, staat een deel van de economie gewoon helemaal stil. Als je ook kijkt, en niet alleen in Nederland, als je kijkt internationaal, de Verenigde Staten, 20 miljoen extra werkloos. Als je kijkt naar China, uh, een krimp van de economie die ze de afgelopen 20, 30 jaar niet hebben gezien. Dan is dit gewoon een heel groot, een grote crisis, ja. ook economisch gezien. Dus, dus qua gezondheidszorg. Qua uh, het virus zelf, maar ook economisch gezien is het gewoon een grote crisis. En als kabinet hebben wij gezegd: we moeten de eerste klap opvangen. door zoveel mogelijk banen te behouden, zoveel mogelijk de salarissen door te betalen. Maar de realiteit is ook: er gaan straks bedrijven omvallen. en er gaan mensen hun baan verliezen. Ja. Dus ook onze verantwoordelijkheid is om daarover na te denken. en om na te denken: hoe ga je dan acteren als, als kabinet? En ja. daar zijn we nu eigenlijk middenin. Ja. Dus het, het, het verandert al, in, in, in, in zo'n talkshow wordt dan de vraag gesteld dat er geen ontslagen vallen. Maar dat is eigenlijk al te positief, dat kan gewoon niet. Nee, sterker nog, we hebben ook uh, analyses gehad van het Centraal Planbureau, die voor ons natuurlijk van die economische analyses maakt. En in alle vierde scenario's loopt de werkloosheid op. En je ziet ja. natuurlijk dat mensen nu, wat mensen op een tijdelijk contract of mensen van het contract afloopt, of zzp'ers, ja. die geen opdrachten meer hebben, daar zie je dus dat de, dat de werkgelegenheid al af, afneemt. En onze taak om die klap op te vangen inkomensvoorzieningen te bieden, uh, voor zzp'ers, maar ook voor, voor, voor werknemers. Afgelopen week is er voor anderhalf miljard euro aan steun overgemaakt voor meer dan anderhalf miljoen werknemers. Dat zijn gigantische aantallen. Ja. Maar dat is het opvangen van de klap, zou ik maar zeggen. En daarna komt ook nog een discussie over hoe gaan we daar dan verder mee om, ja. uh, naar de toekomst toe. Um, nou, um, heb jij het over de uh, maatregelen die genomen worden vanuit sociale zaken en, uh, en werkgelegenheid, maar er zitten natuurlijk veel meer d ers in het kabinet. Hoe gaat het met de andere bewindslieden? Ja, het gaat heel goed. We zien elkaar uh, ook regelmatig ook via de, de, de meetings, uh, de online meetings ook. Uh, on, ook ons winstpersoonlijk overleg elke donderdagavond gaat ook via de online meetings. Ja, precies. Ja. Ja, je kunt nu naar ze zwaaien. Ja. Inderdaad. Hallo. Dag collega's. Een ja. deel zit boven, die komt hier zo meteen te staan. Maar ja. Nou ja, bijvoorbeeld de hans Velbrief, uh, Alexander van Huffelen ben ik heel, zelf heel erg bezig in de sociaal-economische hoek. Ja. Uh, Stintje van Veldhoven heeft natuurlijk uh, heel lang de portefeuille van Keizer overgenomen. Met de woningbouw, en uh, met uh, de woningmarkt in brede zin. Ook daar moet natuurlijk ontzettend veel gebeuren. Uh, is nu weer verantwoordelijk voor het openbaar vervoer. Maar natuurlijk ook hele grote vraagstukken liggen van hoe gaan we daarom in de anderhalve meter samenleving. Ja, zeggen. daar horen we haar straks ook over. Als je daar vragen over hebt trouwens, dan kun je die nu alvast uh, stellen. Ja. ja, heel goed. Uh, Sigrid, uh, Sigrid Kaag uh, is natuurlijk ook heel erg bezig met de handelsportefeuille. Want een deel van, onze, van de grenzen zit gewoon dicht en de handel ligt stil. Ook voor de toekomst van Nederland als kleine open economie is dat ontzettend belangrijk. De ontwikkelingssamenwerking. Hoe gaan we om met de situatie in ontwikkelingslanden, waar misschien de gezondheidszorg waarschijnlijk minder goed is voorbereid dan in het rijke, uh, rijke West-Europa. Ja. Dus alle collega's, uh, Inget van Engels over van de week nog een, een heel pakket ondersteuning voor de culturele sector uh, gepresenteerd. Dus ja. alle collega's zijn bezig met deze crisis, uh, om die eigenlijk op te vangen. Ja, 300 miljoen uh, is er inderdaad uh, bijgekomen. Ja, dat is apart voor de culturele sector en tegelijkertijd een deel van de werknemers in de culturele sector, bijvoorbeeld de zelfstandigen, maar ook de, de mensen die in loondienst zijn, kunnen natuurlijk weer aanspraak doen op de regelingen die ik heb gemaakt. Hè. Dus de, de NOW-regeling of de, de, de, de ZZP-regeling, ja. uh, die zijn ook voor de culturele sector beschikbaar. Ja, dus mensen kunnen kiezen eigenlijk, kloppen we aan bij Ingrid of bij Wout of allebei? Ja, of allebei. Ja. Um, uh, <lacht> je bent uh, vicepremier op dit moment, uh, maar dat is een functie die je oh. weer af moet staan. Dat is toch weer een stukje oh. van die macht, die raak je weer kwijt. Ik ben er heel blij mee dat ik er ja? weer af mag staan. Ja. Ja. Ik ben heel blij dat Keizer weer terug is. Uh, gisteren hebben we uh, ministerraad gehad met voor het eerst weer Keizer en onze beide ministerraad. En daar ben ik heel erg blij mee. Ik heb haar ontzettend gemist. Uh, ik heb de tijd dat ik uh, de fietspremiers heb uh, overgenomen en nog steeds gedurende deze crisis nog. Maar binnenkort mag ik het gelukkig weer overgeven uh, aan Keizer. Daar ben ik heel blij mee, want we, haar, we hebben haar echt gemist. Ja. Ja. Uh, zij, uh, ons en alle andere Democraten ook, ze heeft een uh, boodschap voor ons uh, achtergelaten vanuit Amsterdam. Ja, lieve Democraten, maar vooral lieve Wouter, dankjewel. dankjewel dat je mij zo voortreffelijk hebt vervangen als uh, vicepremier. Ik hoop het stokje binnenkort weer van je over te kunnen nemen, dan heb je weer iets meer de tijd over. Ik wil ook Stientje heel erg bedanken, die verving mij voor wonen en ruimteordening natuurlijk ook voortreffelijk. Geweldig, collegiaal, super teamgeest. Ontzettend. Ik ben nu uh, weer aan het werk, ik heb de eerste ministerraad gehad, het de eerste debat gehad. Eerste thuiswerkdag gehad in deze hele gekke tijd. Het is even wennen, maar ik ben vooral ongelooflijk blij om weer voor jullie, democraten, aan de slag te zijn. Ja, die gekke tijd en ook dit congres, hè, wat is er toch allemaal aan de hand? We gaan er toch best wel goed mee om, met elkaar. En congressen ja, die zijn toch het leukste op de wereld. En die missen we nu allemaal. Dus ik dacht, misschien kan ik nu alvast een toast uitbrengen op jullie, op de partij op de toekomst en dat wij goed uit deze crisis komen. Ik pak even mijn lievelingsdraadje erbij heel verantwoord 0.0. Cheers. Cheers, inderdaad. Nou, dat is mooi. Um, um, ja, die, die borrels dat wordt wel uh, gemist door meer mensen, heb ik uh, het idee. Hoe kijk jij naar Nederland in crisistijd? Zijn wij nou een, een solidair land? Ja, we zijn een heel solidair land. Hoe ik net al zei, uh, alle appjes die ik krijg eindigen met Blijf Gezond. En uh, uh, je ziet ook dat, onze, onze welvaartsstaat eigenlijk ook in staat is om de grote klap op te vangen. Maar ook gelijk dat de discussie staat over hoe gaan we om met mensen die toch ondanks alle goede regelingen uh, tussen wal en schip dreigen te vallen. En uh, dat vind ik heel erg hartverwarmend eigenlijk. Dat we continu daar ook oog voor hebben met elkaar. Ja. Um, zal ik eventjes kijken naar de vragen die via ja. de feed uh, binnenkomen? Want uh, bijvoorbeeld uh, Jan die vraagt, zou je nu al dingen kunnen doen zodat je straks uh, sneller uit uh, de economische crisis raakt. Want ja, je bent nu de eerste klap aan het opvangen, maar hoe gaat straks alles weer opstarten? Kun je daar iets aan doen om dat sneller te laten gaan? Vraagt Jan. Uh, ja, dat, dat, daar kun je in ieder geval, daar moet je over nadenken uh, vanaf dit moment. Want uh, eigenlijk moet je nu voorbereid zijn op die, op die fase die hierna komt. We zitten nu nog echt in de fase van het opvangen van de klap, maar ook het terugdringen van het virus. Uh, heel erg nog gefocust op de ziekenhuiscapaciteit en de IC-capaciteit. En het voorkomen dat het virus verder verspreidt, uh, maar het is ook onze taak als kabinet, en zeker als minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om daar nu wel over na te denken, over wat gaan we in de toekomst doen om bijvoorbeeld uh, de werkgelegenheid weer uh, te stimuleren. Eerlijk gezegd weten we op dit moment nog niet hoe ver we dan precies zijn uh, en uh, ook de verwachting is dat niet plotseling de economie weer open kan, daar moeten we ook eerlijk over zijn. Maar het is wel onze, onze taak om daarover na te denken, over hoe je ook naar de toekomst toe uh, goede, schone werkgelegenheid hebt uh, in Nederland. Ja, en hij vraagt echt specifiek van, kun je er iets aan doen om dat te versnellen? Zijn er dan knoppen waar je nu al aan kan draaien? Of is het echt te prematuur om daar nu over te praten? Ja, in, in theorie heb je daar natuurlijk de knoppen voor. Je kan nadenken over uh, uh, bestedingsimpulsen of uh, bijvoorbeeld overheidsinvesteringen naar voren halen. Denk bijvoorbeeld aan de, aan de, aan de bouw, hè, dus aan de woningbouw of aan... Uh, uh, uh, uh, windmolens, of noem maar wat voor, voor voorbeelden. Uh, je kan nadenken over uh, uh, besteding, dus effectieve vraag via, voor consumenten. Dus gewoon ja. uh, koopkracht, zou ik maar zeggen. Uh, maar moet je moeten eigenlijk eerst precies weten: uh, nou, één is, moet het virus onder controle krijgen. Ja. Als we dat hebben gedaan, moeten we voor, uh, zorgvuldig en verantwoord weer uh, de maatschappij en ook dus de economie uh, openzetten. En daar horen dit soort instrumenten bij. Ja. Um, verwacht, uh, verwacht je, vraagt Nico, uh, dat uh, D66 zich na deze crisis meer gaat inzetten uh, of bezig gaat houden met een herwaardering voor die vitale beroepen waar je nu zoveel over hoort. En dat zijn inderdaad juist die beroepen die de afgelopen jaren van zich lieten horen als het ging om werkdruk en salarissen die te laag waren. Ja, ik, ik, ik, ik uh, begrijp de vraag. Uh, uh, dus als D66 hebben we dat altijd gedaan. Ik heb zelf onderhandeld over het regieakkoord. ik heb zelf onderhandeld over de financiële paragraaf van het regieakkoord. en daar zat bijvoorbeeld in 1,9 miljard euro extra voor het onderwijs, juist om die professionals in het onderwijs uh, uh, extra financiële armslag te geven. 300 miljoen euro voor de werkdruk in het onderwijs bijvoorbeeld. Dus uh, ik zie dat niet als een tegenstelling. Ik vind het meer iets waar we op door moeten gaan als partij. Mm -hmm. Ik denk dat we ook wel een fundamentele discussie met elkaar gaan voeren over de, de gezondheidszorg. Hè, de toekomst van de gezondheidszorg. Hoe we daar dan mee omgaan. Ook hoe we ook uh, kunnen reageren op zo'n pandemie die van buiten afkomt. Ja. Dat zijn natuurlijk wel in, nieuwe vragen in die zin. Waar we wel een antwoord op moeten, moeten gaan formuleren met elkaar. Maar als het gaat over de belangrijke beroepen. vind ik dat D66 deze altijd al scherper op het netvlies had. Ja. Dus dat gaat niet meer, maar dat. Uh, het zal wel anders worden. Denk ik. Hoezo ik denk anders? Nou, bijvoorbeeld uh, digitalisering. Uh, je ziet nu dat uh, mijn kinderen zijn acht en vijf. Zijn nu thuis. Oh, je bent uh, zelf ook een soort onderwijsprofessional geworden. Nee, nou, ik niet. maar mijn, mijn vriendin. Ja. Ik ben uh, bijna altijd weg. Uh, maar mijn vriendin is thuis. En is, is, is ook thuis onderwijs aan het geven. Maar als je ziet hoe snel het nu met de uh, digitalisering gaat. en Met de Zoom-lessen en de uh, andere vormen van onderwijs. Denk ik dat het ook impact gaat hebben op... Hoe wij het onderwijs naar de toekomst toe gaan inrichten. Ja. Dat het ook sneller gaat dan we eerder dachten. Ja, ja dat, dat, dat het is wel een soort vliegwiel op de een of andere manier ja. voor dat soort ontwikkelingen. Dat, uh, dat zien we ook wel. Jurjen vraagt zich af hoe je ermee omgaat dat Feyenoord nu niet speelt. <nus> <nus> Jurgen hoek staan, <nus> dat denk ik dan. Uh, ik kijk, uh, dag Jurjen, leuk dat je kijkt. Uh, ik kijk af en toe uh, op YouTube naar de herhalingen van die belangrijke wedstrijden. Laatst heb ik zitten kijken naar uh, Feyenoord tegen Intriminaal. Ja, ook volgens mij. Dat weet ik dat je daarom zit te kijken. Zag ik op Twitter. Ja. Dus op die manier kunnen we nog best wel... Ja, ik hoorde Mieke van der Wijven vanmorgen op Radio 1 zeggen van nou, eigenlijk hebben we ook helemaal geen nieuw voetbal meer nodig. We, we kunnen kennelijk nog heel lang voortduren nou ja. op, op oude wedstrijden. Ik vond het, vond het wel raar om te constateren dat, ik nog steeds, maar zeggen, dat het nog steeds spannend was om te kijken naar een wedstrijd uit uh, 2002. Ja. Ja. Ja. Ja. Waarvan, ik uit, waarvan ik de uitslag al wist. Ja. ja, alsof je weer naar die Titanic zegt niet zinken, niet zinken. Um, Sander van Diepen via onze uh, live verbinding heeft een, uh, een vraag, heb ik begrepen. Um, misschien gaat dat beter dan, uh, dan net met Laura. Groeten daar in Nijkerk. Ja, Sander, stel, uh, stel je vraag. Sander, stel je Sander. Sander, doe, maar, doe maar. maar. Het is wel leuk om jullie blije gezichten te zien. Dat, uh, dat zeker. Maar het zou nog leuker zijn als we ook jullie zouden horen. En de inrichting? Van, van mensen bij de, van D66, hè? die krijgen we nu ook even ja. een beetje mee. Heel, heel uh, veelzijdig. hè? Veelzijdig. Ja. Kleurrijk ook. Ja. ja, absoluut. Even kijken, ik, um, uh, ik krijg hem nu binnen op een andere manier. Hey, Wouter, op het vorige congres hield jij een mooie speech um, uh, over het belang van gelijke kansen voor iedereen. Juist nu uh, is voor veel mensen de toekomst heel onzeker geworden. Hoe ga je er nou voor zorgen dat we in en ook na deze crisis zorgen voor een gelijk speelveld? Een eerlijke en gelijke kansen voor iedereen. Dankjewel, Sander. Het ja, is een mooie vraag en ook een terechte vraag. Uh, wat, wat deze crisis, althans, we zijn er echt maar een paar weken uh, zitten we in deze situatie. Hè? Dus ook het deels te vroeg om conclusies te trekken. Maar wat je wel ziet is dat, zou maar zeggen, uh, uh, verandervermogen. Uh, of de mogelijkheid om uh, uh, klappen op te kunnen vangen. Uh, dat was al belangrijker dan in het verleden, het wordt naar de toekomst toe, denk ik, nog belangrijker. En dat laat ook deze crisis zien, ja. is mijn verwachting. Ja. Dus uh, bijvoorbeeld het belang van onderwijs, maar ook scholing tijdens je werkzame leven, zodat je dus niet zozeer het hebt over baanbehoud, maar over werkbehoud. Dus uh, kan je naar een andere sector waar wel uh, werkgelegenheid is? Uh, kun je daartoe omscholen, bijvoorbeeld? Dat zijn natuurlijk wel vragen die de komende tijd op tafel Pregnanter op tafel komen te liggen dan de afgelopen jaren op tafel hebben gelegen. Ja. En het gaat ook bijvoorbeeld over inderdaad, het onderwijs, uh, uh, kansen ongelijkheid die nu bijvoorbeeld ook weer heel manifest wordt door mensen die thuis zitten. Bijvoorbeeld, hè. Juist de kwetsbare kinderen hebben daar het meeste last van. Hoe ga je daar dan weer op acteren? Hoe ga je dat dan weer proberen recht te trekken? Dat zijn een paar van die thema's die dan toch weer naar boven komen. Maar uh, ja, dus die, die thema's die zijn heel actueel. De, dat, hoe, hoe vertaal je dat dan naar uh, beleid? Want D66 gaat de komende tijd natuurlijk ook schrijven aan een nieuw verkiezingsprogramma. Ja. Uh, je wil nog niet al die conclusies trekken uit de crisis waar we nu nog zo middenin zitten. Maar uh, kun, je, kun, je, kun je het, het naar vertalen? Nou, voor heel veel thema's zal het, zal het denk ik ook gewoon hetzelfde blijven. Uh, uh, nog steeds is bijvoorbeeld het klimaat en het, verdra het uh, verdrag van Parijs blijven belangrijke hoekstenen. Hoe gaan we met stikstof? Blijft belangrijk. Uh, blijven we investeren in het onderwijs en kennis, dat blijft belangrijk. Dus een deel van de thema's zal hetzelfde blijven, het zal alleen een, st een stapje bovenop moeten, is mijn verwachting. Ja. Uh, voor een ander deel, zeker bijvoorbeeld mijn terrein op de arbeidsmarkt, maar ook in de, de overheidsfinanciën uh, en de economie, uh, daar zitten, komen we voor nieuwe vragen te staan de komende maanden. En hoe we dat precies moeten beantwoorden, dat weten we gewoon nog niet. Dan moeten we gewoon goed kijken en goed volgen wat er nou gebeurt in de wereldeconomie. Maar bijvoorbeeld het feit dat, alle, dat Schengen dicht is, is voor Nederland echt heel erg uh, impactvol, want wij exporteren natuurlijk heel veel van onze producten naar andere landen in de Europese Unie. Dus de, om daar een antwoord op te vinden, uh, dat wordt echt wel een puzzel de komende maanden. Ja. Um, uh, Waar we hopelijk in het najaarscongres weer fysiek ook over kunnen praten met, uh, met de leden. Um, uh, even kijken, dan doe ik tot slot nog een vraag van Hidde. Uh, hoe wil D66 de onzichtbare jongeren met betrekking tot het onderwijs bereiken? Dat is eigenlijk iets wat je net ook al even aangaf. Juist de kwetsbare kinderen die, uh, hebben het meeste last van de, ja. van de sluiting van de scholen. Ja, Punt 1 is inderdaad, uh, uh, wanneer uh, zouden de scholen weer verantwoord open kunnen? Zoals u weet uh, zijn we uh, bezig ook de aanloop naar de aanstaande dinsdag in, uh, in het kabinet dat voor te bereiden, die besluitvorming daarover. Uh, we krijgen er heel veel vragen over. Uh, we wachten natuurlijk op het medisch advies van het OMT. Dat is één. Twee, juist de signalen die wij krijgen gaan met name over die kwetsbare kinderen. Uh, die inderdaad, waar de scholen geen contact mee krijgen op dit moment. Of waar toch het gevoel is dat ze niet, uh, geen thuisonderwijs krijgen. En ook juist daarom is het belang dat er voor een deel weer routine inkomt En gewoon de, de kinderen weer zichtbaar worden. En ik weet dat Ingrid van Engelshoven, als minister van Onderwijs, samen met Ari Slop uh, hier ook weer bezig zijn om dat uh, in kaart te gaan brengen. En te kijken wat ze daar kunnen gaan doen om eventueel de leerachterstanden te voorkomen. Ja, ja. ja. Dat, uh, ja ik denk uh, veel ouders, uh, misschien ook jouw vriendin en ik ook zeker trouwens, wachten met spanning af wat er dinsdag besloten gaat worden. Ja. Ik kan er, kan er helaas niks over zeggen, dat begrijp je. Nee. Ik weet het zelf ook nog niet helemaal. Oh, dat nee, nee, okay. nee. Dat lijkt me een lastige situatie thuis dan. Vriendin die zegt, please, zeg het alvast. Moeten we dit nog langer doen? Nou, we hebben nu als, als, als, als kabinet, uh, elke zondag komen we ook bij elkaar in het katshuis. Waar we een deel uh, ook uh, uh, de medische uh, experts uitnodigen. De maatschappelijke sociale economen uh, uitnodigen. Om na te denken over dit soort vraagstukken. Maar uiteindelijk ligt bij jullie de beslissing. Uiteindelijk is het, is het een politieke beslissing, dat, klopt, dat ja. klopt. En ook uiteindelijk in de Tweede Kamer, die moet natuurlijk ook over moeten stemmen in heel veel gevallen. Uh, maar we laten ons wel heel goed adviseren door de experts, en dat is denk ik ook belangrijk dat je afgaat op, het, uh, op de kennis en ervaring van mensen die er echt verstand van hebben. Ja, het is toch best lastig hè om, om naar ja, de camera ja, te kijken. Mensen, Jullie op, zitten daar en dan gaan we toch met elkaar op die manier uh, in gesprek. Um, ik uh, wil je heel, uh, heel hartelijk uh, bedanken voor je komst. En we weten dus wat, uh, wat Wouter morgen gaat doen. Dan zit je lekker op het katshuis de hele dag met uh, de, de, de ochtend. De ochtend. Ja, de ochtends, ja. En dan heb je nog iets van weekend. Uh, ja, daarna. Daarna. Ja. Een middag. Een middag. Ja. Ja. Um, heel erg uh, hartelijk dank voor je komst en heel veel uh, sterkte en wijsheid met het besluit uh, dinsdag om uh, de scholen weer te openen. Ik ga er niet op vooruit lopen, dankjewel. Nee, ik snap en, uh, het. succes vandaag. Dankjewel. dankjewel. Wouter, kom eens. Straks uh, dominee uh, Gremdaat met, uh, met een bemoedigend woord.